De wereldbeker voetbal. De kans op eeuwige roem. De beloning voor jarenlange volharding. De kroon op het harde werk van een heel team. Het team dat met bloed, zweet en tranen dit WK mogelijk maakte. De ploeg arbeiders in Qatar. Dit is een afspraak met de voetbalgeschiedenis. Zij verdienen gerechtigheid. Zij verdienen compensatie.